Hallo allemaal, vandaag ga ik eindelijk weer beginnen, ik weet het, met mijn YouTube video's. Vandaag gaan we een Q&A doen en uh, eigenlijk een Q&A omdat ik heel vaak dezelfde vragen krijg en ik dacht ik ga ze nou even meteen allemaal in één keer behandelen. En nou ook trouwens in het Nederlands, want uh, ik vind het te moeilijk om aan één stuk te praten, te lullen in het Engels. Dus vandaar even in het Nederlands. De meest gestelde vraag wat ik nou eigenlijk krijg is om mijn haar en om mijn wenkbrauwen. Eigenlijk uh, heb ik mijn haar sinds kort weer geverfd. Want ik had het altijd eigenlijk wel donkerbruin. Nou dat is niet echt donkerbruin, maar misschien lijkt het hier wel zo. Maar het is een beetje uh, kastanjebruin. En ik had de laatste tijd een beetje amberachtig iets. Maar ik voelde me nou echt niet in uh, thuis meer. Want elke keer als ik lichter ga dan heb ik het gevoel dat mijn gezicht matcht met mijn haar. En dan ben ik grote. Uh, ik zit geen contrast in mijn gezicht, dus voel ik me één kleur. Heel gek. Dus ik heb het weer bruin geverfd en ik gebruik altijd van de Kruidvaart eigen merk 5.4 kastanjebruin. En ik doe het altijd zelf geen high class dingen naar de kapper en zo. Terwijl is zo kapper is, maar oké. Okay. Um, nee, ik kleur het altijd zelf. Mijn extensions heb ik altijd van Luxury for Princess. Ik krijg om de twee maanden nieuwe. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ehm... Um, ik krijg altijd van hun een 4, Dat is chocoladebruin. Maar deze keer kreeg ik hem binnen en was hij een beetje oranjeachtig bruin. Dus ik heb hem gewoon meegeverfd mee met, mijn, met, mijn met mijn eigen haar. Ik heb het gewoon allemaal in één keer gedaan zodat ik geen overloop heb. En wat de mensen ook mij vragen over de extensions is hoe ik dat doe met de overloop. Ik heb uh, laagjes in mijn haar. Je moet natuurlijk geen bot afgeknipt haar hebben. Want dan valt het heel erg op. Ik draag eigenlijk bijna nooit stijl nou know, is het een beetje half stijl, half krullen. Maar helemaal stijl durf ik bijna niet. Want dan ben ik te uh, bang met mensen gaan zien aan de achterkant. Uh, die overloop weet je wel. Dus uh, ik heb geen laagjes in mijn extensions. Dus um, dan ziet het er heel gek uit van de achterkant. Ik heb het laatst geknipt omdat ik gewoon wil dat het heel gezond is. is. Dit is mijn eigen haar. Dat komt ongeveer tot hier. Het is al een stuk langer, want vroeger was mijn haar echt drama. En als ik daarop kom, kon, uh, mijn haar was eerst altijd echt heel kort. Ik kon er niet gaan kijken. Kijk, nou kan ik ernaar kijken. Dat is voor mij echt een uh, wereldwonde. Ik ben hier heel gelukkig mee. Maar het was zo kort en zo afgebroken door het stijlen en krullen. Uh, toen ben ik begonnen met Moroccan Oil. En dat heeft mijn haar echt heel gezond gemaakt. En ja, iedereen vraagt ook altijd naar mijn glans van mijn haar. Ja, volgens mij zie je nou niet echt. Man. En mijn uh, Snapchat familie weet hoe ik ben met mijn haar. Dat ik soms gewoon mijn IKEA schaar zet, zet, in zet. Inzet omdat ik het gewoon zat ben, want ik weet gewoon niet meer de laatste tijd wat ik met mijn haar moet, wat ik met mijn make-up moet, wat ik met mezelf moet, wat ik met mijn kleding moet. Ja, gewoon depression, maar oké. Okay. Over mijn wenkbrauwen. Ik heb mijn wenkbrauwen laten, um, hoe heet dat? Uh, permanent permanent make-up op laten zetten. En oké, okay, ik heb het nou ingekleurd, maar ik vind omdat ik, uh, als ik make-up op heb, is mijn gezicht zo uitgesproken en mijn wenkbrauwen natuurlijk, dus vandaar dat ik ze iets meer bijkleur. En uh, ik heb dat deze keer gewoon met de dipbrow eventjes snel gedaan, even over langs heen. Maar vroeger toen ik uh, me permanent make-up nog niet had laten zetten, was ik echt 20 minuten bezig met mijn wenkbrauwen. En nu is het gewoon, dit, dit, dit. Het is gewoon een soort stenceltje en ik teken het gewoon een beetje bij en that's it. Het is gewoon heel makkelijk. Maar zij is echt super goed. Ik uh, ben ook gewoon daar naartoe gegaan omdat ik het zo graag wou. Ook omdat ik op vakantie ging. En ik vind het gewoon fijn dat mijn wenkbrauwen iets voller zijn, iets strakker zijn. En dat bereik je dus met uh, permanente make-up. En ik ben daar dus naartoe, gewoon naartoe gegaan. Ik heb er ook gewoon voor betaald, 175 euro was dat, voor twee behandelingen. Ik heb eigenlijk nog maar één behandeling gehad. Ik moet de tweede nog. Dus die moet ik even binnenkort gaan doen voordat ik opnieuw weer ga werken. Want dan loop ik een week lang rond met zwarte wenkbrauwen. Dat moet je wel weten. Je moet daar wel op voorbereid zijn. Want mijn de ging een keertje naartoe. Ze zei, wat? Moet ik een week zo lang lopen? Ja, maar goed. Doet het pijn? Het doet geen pijn, want je krijgt het verdolvingsmiddel op je wenkbrauw. Bij mij werd het wel een beetje gevoelig na een kwartier. Want uh, toen raakte de verdolvingsmiddel op mijn wenkbrauw een beetje uitgewerkt. Dus vandaar dat het een beetje pijn, pijn deed op het eind. Maar uh, nee, ik ben er echt super tevreden mee. En zoals ik op Instagram heb gezegd, van, ik heb er gewoon 100% voor betaald. Het is geen promotie. Uh, ik was gewoon zo tevreden dat ik dacht van dit moet ik met jullie delen. En ze is echt nou bomvol omdat ze zo goed is. Het is nou um, 1 augustus en het zit vol, ze zit gewoon vol tot en met november. Dus ik moet zelf ook nog tussenin zitten komen met mijn aanspraak, maar oké. Okay. Het um, nee, is dus, dus 175 euro voor twee behandelingen. Dus spotgoedkoop. goedkoop, de meeste mensen vragen 3,400 euro. Dus 6 en supergoed en spotgoedkoop. goedkoop. Dus wat wil je nog meer? Bij wie laat je wel wenkbrauwen epileren? Nou, ik laat het dus niet doen, want ik doe dat allemaal zelf. Als er iets uh, uitsteekt, als er iets groeit, naast mijn permanent wenkbrauw, dan doe ik dit altijd zelf. Dus ik heb niet echt een specifiek persoon waar ik naartoe ga om mijn wenkbrauwen te evalueren. Uh, waar wil ik naartoe gaan op vakantie? Nou, ik heb best wel veel plekken gezien, nou, dankzij mijn vriendje. Um, mijn lievelingsvakantie uh, uh, is, zoals jullie weten, denk ik eigenlijk Dubai. Maar omdat ik daar al vier keer ben geweest, heb ik het een beetje gehad. Dus... Uh, waar zou ik naartoe willen gaan op vakantie de volgende keer is... Oh ja, ik wil heel graag naar de Bahamas. Want ik wil heel graag met varkens zwemmen. <laughs> ik ben echt een dierenvriend en ik wil echt met varkens gaan zwemmen. Dat is echt een van mijn goals in life. <laughs> met varkentjes zwemmen, want dan voel ik me een beetje hetzelfde. Want ik ben zelf ook een varkentje. <laughs> Als ik ergens zou willen gaan wonen, waar zou ik dan willen wonen? Nou, ik ben echt een cycle. Mijn vrienden weten een beetje hoe ik ben. Maar omdat deze wereld zo verrot is, schreeuw ik eigenlijk al vijf jaar lang van... Ik wil mijn eigen fucking eiland. Stop mij daar op. Ik bouw mijn eigen huis. Ik verbouw mijn eigen eten. Ik zorg voor uh, mijn eigen gezuiverde water. Met zonnepanelen. Oké, ik moet dat dus wel allemaal meenemen. Maar ik wil eigenlijk echt mijn eigen maatschappij beginnen. Op een eilandje wat van mezelf is. En alleen maar normale mensen. En geen terroristen. En, en racisme. En al die shit. Dus... Ja, dat is echt mijn goal in life, mijn eigen eiland hebben en mijn eigen um, maatschappij opbouwen. Ja, hele rare goal, maar oké, okay, dat is mijn goal. Ik heb vroeger VMBO elkaar gedaan. Um, eigenlijk omdat ik kwam bij elkaar terecht. Om, ik zeg, dit is gewoon VMBO maar ik heb het gewoon verprust, omdat ik te lui was om te leren. Ik was te lui om iets te doen. Ik was te veel met jongens bezig. Dus uh, toen kwam ik op VMUK. Ik heb zelfs nog studiebegeleiding gehad. Twee jaar lang studiebegeleiding. Elke dag na schooltijd. Ook al was ik om tien uur vrij. Elf uur vrij. Oké, okay, nee, dat klopt niet. Meestal was je wel om 2 uur vrij. Oké. Okay. En daarna moest ik meteen door tot met vijf uur naar studiebegeleiding. Elke dag. Dus ik was elke dag pas na vijf uur thuis op mijn fietsje. Maar uh, dat was echt ellende. Maar uiteindelijk heb ik het wel gehad. Oh my Ik schrok me door. Dat is gewoon Bentley. Ik dacht dat is gewoon een spook. Bentley. Nou, nah. dit was echt eng. Ik schrok me echt de tering. Ze dus heeft je hoentje gezien. Waar is hoentje? Waar is hoentje? hondje. in. Ga ik in. Daardoor ging ik door naar scholingsspecialisten. Dat heb ik uh, twee jaar gedaan. Daarvoor ben ik geslaagd. Daarna heb ik een jaartje MBO niveau 4 gedaan, ondernemend manager. En daar was ik eigenlijk echt super goed in. Bedrijfseconomie was mijn beste vak. Mensen kwamen gewoon naar mij toe. Kan je het voorstellen? Naar mij toe. Voor vragen, antwoorden over bedrijfseconomie. Toen voelde ik me echt. Nadat ik mijn diploma heb gehaald van mijn MBO niveau 4, ondernemend manager, ben ik verder gegaan. Naar Amsterdam, ik wil heel graag naar de amfi, maar deze tutahola de, de, de is gewoon niet aangenomen voor de amfi, Want als ik moet presteren, als ik uh, voor een groep moet staan waar heel veel druk dan op mij ligt, ga ik stotteren. Ga ik dingen zeggen wat helemaal niet waar zijn. Dus ik heb die uh, intikgesprek helemaal verpest en ik wist eigenlijk al dat ik niet was aangenomen, maar oké. Okay. Uh, ik had mijn huis ook al een jaar vooruit betaald, ik woon natuurlijk in Amsterdam. Beethovenstraat of Beethovenlaan, ik weet het niet meer, maar het was, echt, het was echt een mooi huis. Maar daar heb ik dus een halfjaartje, jaartje gewoond. En um, ik was dus niet aangenomen voor de amfi, dus ik heb me maar aangemeld weer bij een MBO niveau 2 opleiding of zo. Om gewoon iets te doen, terwijl ik mijn MBO niveau 4 diploma al had, maar oké. Okay. Dus ik als 18-jarige zat in de klas bij allemaal 15 en 16-jarigen, dus ik voelde me een beetje awkward daar. En ik had een heel ander accent, waar ik me heel erg voor schaamde toen de tijd, maar nou gewoon scheid heb. Ik kon gewoon het Enschede. Maar um, ja, toen durfde ik eigenlijk bijna mijn mond niet los te trekken, want alles wat eruit kwam, iedereen lag helemaal dubbel. Dus um, na een halfjaartje ben ik daar gestopt. En toen heb ik eigenlijk alleen nog maar van mijn studiefinanciering geleefd aan Amsterdam. En op een gegeven moment ben ik echt weggegaan, want het uh, had voor mij geen zin. Ik was eigenlijk ook nog een beetje te jong voor. Ja, voor mij is het een grote wereld omdat ik uit Enschede kom, dus... Ik ben weer teruggegaan naar Enschede. Daarna ben ik begonnen bij een kledingwinkel. En daar heb ik heel veel dingen geleerd over uh, hoe je eigenlijk een kledingwinkel runt. Was een boetiekje. Dus uh, een paar jaar later, vijf, zes jaar later, ben ik samen met mijn vriendin een kledingwinkel begonnen. Maar twee vriendinnen samen in een winkel, dat werkte niet echt goed. Dus ik ben verder gegaan met mijn eigen winkel. Wat ik nou twee jaar heb gedaan en hier een flap flapoor heb, die ik even moet verbergen. Hoe oud ben ik en wat is mijn afkomst? Nou, ik ben dus 26 jaar oud. Alsjeblieft niks zeggen, want ik vind het al erg genoeg dat ik 26 ben. Ik vind het echt heel erg. Vroeger dacht ik altijd, toen ik jonger was, dacht ik altijd, oh ik wil ouder zijn. Zo stoer dat ik ouder ben. En dan denk ik, damn, alsjeblieft laat me jonger worden, want uh, uh, uh, dit bevalt me echt niet. Um, en mijn afkomst? Mijn afkomst is, ik ben drie kwart Nederlands en maar een kwart Indisch. Ja, ik kan totaal geen Indisch praten. Ik heb eigenlijk verder niks dan het eten met Indische cultuur. Ik ben ook nog nooit naar Indonesië geweest, echt heel erg, maar ik wil er wel heel graag naartoe. Vroeger nooit, maar nu wil ik er wel heel graag naartoe. Wat zijn je favoriete kledingmerken en winkels? Nou, ik ben echt heel gek daarmee. Want ik ben echt die kerel die buiten staat zo met mijn handen over elkaar te wachten als mijn vriendinnen aan het winkelen zijn. Want ik heb echt een hekel aan winkelen. Ik ben echt een ultimate online shopper. Ik ben verslaafd aan online winkelen. Want ik heb echt geen zin om naar de stad te gaan, daar rond te slenteren, zo tussen de rekjes te kijken wat ik wil hebben. Ik ben gewoon zo van die wil ik, die wil ik, die wil ik en ik wil hier nu weg. En mijn favoriete kledingmerk is toch, ja oké, okay. ik heb echt de afgelopen twee jaar alleen maar een joggingpakken gelopen van Nike en hardloopbroeken van Nike. Want iedereen zei ook altijd nog tegen mij, oh Michelle, ben je net gaan sporten? Nee, ik vriend me helemaal klem, maar ik heb wel een sportoutfit aan. Omdat hij gewoon lekker zit en die maakt me altijd slanker. Dus uh, vandaar dat ik dat altijd aan had. Maar mijn favoriete kledingmerk op dit moment, ik heb niet echt een specifiek merk. Ik ben gewoon zo iemand van, wat ik mooi vind vind ik mooi en als het nou van Atlanta is of van, uh, van de markt of uh, van weet ik veel, van Zara, H&M. boeit me echt niet. Als ik het maar mooi vind, en dan koop ik het. Waar ben je zo bekend van? Nou, ik vind me totaal niet bekend. Nee, ik zie mezelf echt totaal niet als zo'n persoon. Ik ben meer een echt verlegen type dan dat ik uh, de ervan geniet ofzo. Ik vind het eerder echt schamen, Echt. Want heel vaak zeggen mensen tegen mij: van, uh, Michelle, mag ik een beetje op de foto? Kom, we gaan op de foto. Ik ben echt een te onzeker persoon om op de foto te gaan met mensen. Want ik ben echt perfectionistisch. Als ik een foto niet mooi vind, dan denk ik echt, damn. Alsjeblieft niet posten die. Of weet ik veel wat. Dus uh, nee. Mm -mm. Waar koop je je nepwimpers? Uh, ik ben echt ook zo'n persoon dat ik in type op Google wimpers. En de eerste website wat ik tevoren krijg. Daar bestel ik ze gewoon. En er was toevallig, uh, toevallig Lash Addict, dus uh, ik koop ze daar altijd. Toevallig heb ik ze niet naast mij. En ik koop ze altijd van Kara lesjes En waarom? Eigenlijk omdat ze gewoon het gekoopt waren. <laughs> ik vind het zonde om echt 30 euro uit te geven aan fucking wimpers. Bijvoorbeeld die van Lily Galici, die vind ik echt nergens op te slaan dat ze zo duur zijn. Want deze zijn gewoon van Kara lesjes. deze waren 3 euro en daar ben ik echt fucking tevreden mee. Wat is er gebeurd met je winkel en wat doe je nu voor werk? Nou, zoals ik net al een beetje heb verteld, ik heb de winkel weggedaan omdat het voor mij een beetje te veel werd in mijn eentje. Ik zat al in hetzelfde branche vanaf mijn 18e. Dus elke week, Parijs elke week, Duitsland inkoop. Uh, foto's maken van de kleding en klanten helpen en vier muren die elke keer op je afkomen omdat je elke dag gewoon van tien uh, tot... Zes dan in de winkel zat, maar op een gegeven moment het laatste jaar heb ik gewoon gezegd Fuck it, ik ga gewoon om twaalf uur open om één uur wanneer ik zelf wil. En ik ga dicht wanneer ik zelf wil, als ik geen zin meer had. Want ik was gewoon zo, ik had zo'n burn-out, dat ik er gewoon geen zin meer in had. En dat ik er geen motivatie meer voor had. En wat voor werk ik nu ga doen? Ik ben eigenlijk ook gestopt met de winkel, omdat ik al een baan aangeboden had gekregen. En dat is bij OG Exclusive. Uh, veel mensen kennen dit denk ik wel, de krultangen, steltangen. Ze hebben ook nog veuns, haarpostels, et cetera. En hun hebben me een hele mooie baan aangeboden. Dus vandaar dat ik uh, ga werken bij OG. Het zit hier ook lekker in Almelo, dus het is lekker dichtbij. En uh, ik word daar een soort van vertegenwoordigste salesmanager. Dus ik ga het hele land door met mijn OG autootje En uh, om nieuwe klanten te werken voor OG, Heb je ook dingen die je aan jezelf wilt veranderen? Denk er niet. Nou girl, moet je vertellen. Mijn vrienden kennen mij. Die weten hoe perfectionistisch ik ben. En dat is echt de struggle van mijn leven. Ik vind het een kut eigenschap van mezelf. Want in alles wat ik ben is gewoon perfectionistisch. Mijn haar moet perfect zitten. Mijn make-up moet perfect zitten. Als ik iets doe moet alles perfect gaan. Ik kan pas iets, bijvoorbeeld een foto plaatsen op Instagram. Ik kijk daar zo echt tegenop, Omdat ik zo perfectionistisch ben. Omdat ik de volgende foto wil ik nog mooier dan de andere. En de outfit moet nog beter zijn. Normaal, sommige mensen op Instagram kunnen gewoon zo'n simpele foto. Papapapap gewoon meteen opzetten, maar ik ben zo van ik ga eerst honderd keer naar kijken, en als ik hem heb geplaatst ben ik ook nog zo'n persoon dat ik denk van, oh my god zal ik hem verder of zal ik hem niet verder ja, ik ben echt psycho uh, wat ik graag aan mezelf wil veranderen is, is dat ik niet zo'n vreedzaak ben, want ik hou te veel van eten, dat zou ik heel graag aan mezelf willen veranderen of dat ik net zoiets als die andere meisjes kan hebben, zo van, dat je zoveel kan eten, maar niet aankomt oh my god, dat is echt een zegen, dat is echt ideaal, dat zou ik heel graag willen ik vind sowieso niet dat mensen iets aan zichzelf moeten veranderen, tenzij ze daar zelfverzekerder van worden, dan zal ik het snappen. Maar ik snap bijvoorbeeld niet dat mensen zoals Kylie Jenner, kijk zij is gewoon heel jong, ze is nu 19. En zij heeft gewoon een imago achtergelaten, een beeld aan de jonge meisjes achtergelaten dat je op een bepaalde manier er moet uitzien. Zij heeft haar tanden laten doen, ze heeft haar lippen laten doen. En eerlijk, ze heeft echt haar figuur laten doen, want dat kan niet anders. Ik wil niet haten, maar ik vind het gewoon jammer. Want heel veel meisjes kijken tegen haar op. En nou wil iedereen hun lippen opspuiten. En dit en dat en bla bla bla. Je maakt gewoon eigenlijk heel veel jongere meisjes onzeker En ik vind dat gewoon zonde. Want toen ik vroeger jong was, ik uh, wist echt niet wat make-up was. En uh, ik uh, liep gewoon in Koe En H&M uh, was nog de high class voor mij. Weet je, dus dat vind ik gewoon jammer. Dat de maatschappij nou zo in elkaar zit. Iemand vraagt aan mij wie mijn uh, favoriete YouTuber is. Ik ben echt verslaafd aan Desi Perkins. Ik vind Desi Perkins echt super leuk. Ze is echt grappig. En ze is gewoon lekker normaal. En ik kijk echt altijd uit naar haar snaps. Ze is echt super grappig. En voor de rest volg ik eigenlijk niet uh, echt iemand op YouTube. Maar zij is ook zo goed in bewerken. En zij is echt mijn role model met... De filmpjes die ze maakt, ook de lookbook die ze maakt. Oh, die lookbooks die, die vorige was super mooi, maar die nieuwe van nu, oh my god, die is nog beter. Iemand vraagt aan mij, welke Instagram girls zou je vaak in de gaten? Nou, eigenlijk heel veel. Ik ben echt verslaafd aan knappe vrouwen. Bij vrouwen zijn heel anders weer dan mannen. Bij vrouwen kijken allemaal naar andere vrouwen en nooit eigenlijk naar andere mannen. Maar de meeste die ik in de gaten hou is Beyoncé, ik ben echt obsessief bij uh, Beyoncé. En voor de rest uh, eigenlijk wel iedereen, want ik zit nu te kijken tussen wat ik like. Ik like vaak uh, Rouge. Uh, Rouge, ik weet niet hoe oh je ja, haar naam uitspreekt. Um, even kijken, welke nog meer. Armine, Isayan, mijn vriendin. Ik ben echt obsessief door dit meisje, haar figuur. Ik weet ook nooit hoe je haar naam uitspreekt. Iemand vraagt aan mij, wat doe je voor je lichaam? Je bent zo mooi slank. Kan je vertellen hoe je voeding is? Eet je veel suikers? Of met mate, of, of met mate, et cetera, etcetera, etcetera. En wat voor verzorging doe je? Je hebt echt een mooie huid en hetzelfde geld voor je lichaam. Welke verzorgingsproducten? Ik hoop dat je dit beantwoordt. Uh, wat doe ik voor mijn lichaam? Eigenlijk op dit moment vrij weinig omdat ik gewoon echt te lui ben om te gaan sporten. Ik ben gewoon sponsor bij uh, een sportschool. En um, uh, ik probeer wel op mijn eten te letten. Ik compenseer het soms met uh, veel yoghurt eten, kwark, salades eten, vis eten. Ik eet geen vlees sinds twee maanden meer. Ik vind het gewoon zielig. Ik ben echt een dierenvriend. Ik vind het echt niet normaal hoe ze die dieren afmaken. En... Ten tweede, er zitten allemaal van die toegevoegde shit in, in al dat vlees. Ammoniak en weet ik veel, ja hier in Nederland niet echt, maar ja, je weet maar nooit waar het allemaal vandaan komt. En ik probeer altijd te letten op één e nummers Ik wil geen E-nummers eten. Ik kijk altijd bij snoep, chips en et cetera, altijd naar de één e nummers En zo af en toe cheat day, maar laatste tempo ik heel vaak cheat day. bijvoorbeeld. Ik ben al nou vier dagen lang achter elkaar. Naar de McDonald's geweest. Terwijl ik al heel lang niet meer daar heb gegeten. Omdat ik dacht ik kan er niet meer naartoe. Want ze hebben alleen maar vlees. Maar ik heb de laatste tijd. Ik heb even kijken. ja, in Duitsland heb je een Vegaburger. Die is echt lekker. Die heb ik twee dagen achter elkaar gehad. Um, eergisteren een groenteburger. En gisteren een uh, Filet of Fish. Dus ik kan weer McDonald's eten. Ik heb het even ingehaald. van afgelopen twee maanden. Voor de rest doe ik wat voor mijn lichaam. Ik gebruik altijd Dove Body Lotion voor self -brunnen. Die is echt ideaal. Die laat geen vlekken na. Die is al nummer 1 beoordeeld op weet ik veel welke site. Maar dat is echt mijn lievelings Body Voor de rest voor mijn gezicht zochten ze altijd reinigen. Lotion, dagcreme, avonds, nachtcreme. Uh, goed reinigen. Ik heb laatst microdermapressie gedaan aan mijn huid. Dat is, helpt echt. Want mijn huid was echt slecht geworden na de vakantie. Het was echt helemaal verstopt. Wat komt, dat komt ook omdat ik zoveel make-up heb gedragen in de zon. Dus ik ging zweten, transpireren met make-up. En mijn poriën zaten zo vol dat toen ik terugkwam, had ik overal bukkels en bultjes en dit en dat. Maar dat is nou een beetje weg. Oké, okay, stel je huis, die ligt op dit moment in brand. Wat is het allereerste kledingstuk dat je uit je kast zou pakken? Mijn schoenen. Echt mijn schoenen. Dat is het eerste wat ik ga pakken. Ik ben echt verslaafd aan mijn schoenen. En als je mijn Snapchat hebt gezien, weet je dat ik verslaafd ben aan schoenen. Dus dat is het eerste wat ik zou pakken, al mijn schoenen. En niet mijn oude schoenen die ik nog van 10 jaar terug heb, zoals je hebt gezien. Maar niet echt mijn... Uh... Mijn... Uh... Sorry, ik ben een aan het lezen. Uh, mijn perspect heels. Ik ben echt verslaafd aan die schoenen. Waar editeer ik mee aan? Als ik niet weet wat ik aan moet doen. Of als mijn make-up niet wil zitten. Als mijn haar niet wil zitten. Maar oké. Okay. Um, dit was het een beetje. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik vond het wel leuk om te doen. Een keer wat anders. En ook in het Nederlands. Wat makkelijker. Maar. Um, voor de volgende Q&A laat vragen hieronder achter. En. Uh, misschien. Ideeën voor de volgende keer. Wat ik nog meer kan doen. Ik heb veel dingen al gekregen van jullie. Wat ik moet gaan doen. Dus dat ga ik nog doen. En. Um, ja, dat was het wel een beetje. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! Wat is je afkomst? Oeh, die antwoord ga ik niet bevragen, want die heb ik al bevraagd. Na mijn... Na mijn waarom ben ik hier zo moeilijk in? En ik irriteerde me eraan. De doek. En dat ik het raam op heb laten staan, dus dat je elk kind hoort schreeuwen. Ik kan het gewoon niet combineren met mijn werk. Maar nou ik even werk. Oh, die was heel schreeuwig. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Op mijn kanaal te subscriben. Mij toe te voegen op Snapchat. En mij te volgen op Instagram.